Oh. Ja, jongen, jongen, jongen. Oh, ik heb geen truck, zeg Ik weet niet wat daar gebeurde, maar ik wil. Wat is dit voor een zooi? Hallo mensen leuk te jullie kijken naar deze nieuwe video mijn naam is gta 5 alles ik voor en vandaag gaan we Euro Truck Simulator in uhm 5 doen ik ben een beetje ziek <coughs> ja die nee, ja, het lijkt alsof ik expres moet hoesten maar ik kwam eraan daarom zei ik het maar alvast dus uh, dat is een beetje een nadeel dus ik ga misschien wat snotteren en wat uh, hoesten en misschien wel niezen sorry daarvoor maar ik kan er even niks anders van maken um, we gaan in ieder geval uh, onze vracht ophalen. Ik heb net deze vrachtwagen gekocht, die moest ik kopen. Dus we gaan nu uh, maar eens helemaal richting de haven. Want daar moeten we onze trailer gaan oppikken. Dus uh, ik ben benieuwd uh, hoe dit allemaal uh, gaat werken. Dit is wel anders dan Eurodruk Simulator zelf. Uh, dit gaat waarschijnlijk ook wel fout, dat is druk, heel druk gaat altijd fout bij mij dan dus uh, laten we wat muziek eronder zetten ik kan wel blijven praten maar daar doe ik jullie geen plezier mee en dan weet ik zelf ook geen onderwerp meer uh, dus we gaan het uh, gewoon met wat muziek oplossen en wat rijden Misschien een beetje asociaal rijden en daarmee bedoel ik een beetje inhalen, dus ja, dit rijdt me toch 30 hier, kom op man. Let op beest. Ja. Dit moet echt gewoon een 80 weg zijn, <coughs> of een 90 weg ofzo. Dit is een lekkere sneller om hier te rijden als alles doorrijdt. Wat de fuck? Oké, okay. ik heb de sirenes op. Ja, dan aan de kant. Nee, oké, okay. ik weet niet waar die sirenes vandaan komen. Ik had toevallig een grappig, uh, grappig filmpje gezien met Andrew Knol die meeging met een uh, vrachtwagenchauffeur. En ik kijk nooit naar Andrew Knol ofzo, maar die dacht ik van ja die ga ik eens kijken en die wilde heel grappig. Maar ik zou nooit een vrachtwagenchauffeur kunnen zijn. Ik weet niet hoe dat werkt. Ja. Ik heb het gevoel dat die veel op de weg zitten. Maar ja, misschien valt dat ook wel mee. Misschien ochtends je terugpakt en s'avonds weer thuis bent. Of dat je inderdaad. Alleen maar op de weg bent en een week weg bent, dat weet ik allemaal niet. Ja, als je natuurlijk naar in Europa gaat, dan wel. Nou hier zo binnen Nederland. Wacht eens even, hoe lang heb ik al geen route meer? Jezus. Ik kom er niet per achter dat ik geen route meer heb. Handig. Uh, dan moeten we. Terug denk ik. Ja dan moeten we helemaal terug hier naartoe. Nou, dan zie ik jullie zo daar, dan gaan we een poging 2 doen daar zijn we weer. En meteen ook een andere route. Iets dichterbij, dus dat is misschien wel fijn. Maar ik weet er waardoor het komt trouwens, want twee met de nummer 2 nummer stop je je, uh, je missie en de versneller aanzetten gaat bij mij door 2. Maar die zit op mijn controle, dus daar ben ik niet zo van bewust. Of om een, uh, op een stuur, dus daar was ik me niet zo van bewust dat dat ook daadwerkelijk 2 was. Maar dus we gaan nu een andere route, dit is maar 3 kilometer en dan gaan we kijken of we deze toevallig naar de haven moeten brengen ofzo. Kijk, hij rijdt tenminste door, die auto's rijden niet door, maar hij rijdt gewoon met 100 voor me uit. Dat is lekker. Ja, nu worden we opgehouden door die stomme auto weer. echt gewoon niet voor mij weggelegd om met 50 te rijden. Ik moet door kunnen rijden. Ik word hier ook echt gewoon zo gespannen van. dat ik denk van gas rijd door. Ik zit ook steeds ja, op de gas te drukken. Kijk voor mij is dit geen optie qua gas geven. Het moet of vol of niet. Ja dat is mijn probleem eigenlijk, ja dat weet ik. je, gaat hij motor naar rechts hier. Heb ik een vrije weg voor een langere tijd. Ja. Nee beest, let nou op. Moet ik nou via het vliegveld gaan, maar dat doet eruit wel. Van mij wel. Wil er een vliegtuig? Nee. Oh, wacht even. No. dat gevonden Kip vervoeren, denk ik. Zo. Let's go. Hij is niet helemaal lekker... Uh aangesloten, Want het knipper ligt op de truck, doet het. Maar op de trailer niet. Ah, details hè mensen. Details. Oh. Lekker bezig. Ik heb nog niet vaker rijden, Ik heb zo'n gevoel dat hier geen moment gaat komen dat ik de snelweg kan oversteken zonder mensen te irriteren. Ja, nee, en dan Yes, I'm a broken. Oh nee, dit gaat fout. Dit gaat helemaal fout. Oh! Ja jongen joh jonge, joh! Jonge. Oh ik heb geen truck damage, dat is mooi. Wij gaan mee met de afgelopen. Het leukste is dat ik daarlops gaan achteruit moet gaan inparkeren. Hoop het. Wat fuck <laughs> wat de fuck is dat? Oh, leuke truc er ook voor een vrachtwagen, dat valt me een beetje tegen dit. Ik weet niet wat daar gebeurde, maar oh, okay, ik wat? Oké, allemaal controle. Nu hebben weer wat terugdijmen, wat is dit voor een onzin? Er zitten gewoon gaten hier in die snelweg. Mensen, let maar op voordat je... Wat? Oh. Het gaat helemaal goed dit. Let maar op voordat je weet dat jullie ook te rijden, denk ik. We zijn er bijna. Dat scheelt. Ah oh, daar gaat er nog iemand. Links daar achter. Ik, ook... ik ga dus ik moet er ook zijn. Die moet daar ook zijn. Ja maar dat doe ik toch En holds hard to detach ja dat doe ik zeg maar een beetje hè Oh het is detached uh -huh. Dit voor een zooi misschien dat ik hem zo los moet krijgen. Ja! Oké, okay, dan weten we dat ook <laughs> Ik ga jullie bedankt voor het kijken. Ik denk dat het misschien een wat kortere video is, wordt. Maar um, ja, ik ga niet twee van zo, want we hebben maar één, of twee ritten en eentje was super lang en de andere was wat korter zoals deze. Maar goed, ik hoop dat jullie het toch leuk vonden. En het is voor mij altijd gokken uh, of, die, uh, uh, of het bevalt bij jullie. En als het niet bevalt, ja dan is het misschien vervelend om een video van 20 minuten maar te zetten. Valt het wel en is die 10 minuten lang, maar dan kan die de volgende keer wat langer zijn. Dus laat zeker even de reacties weten. En wie weet tot, of ja wie weet. Nou, in ieder geval tot over uh, twee dagen uh, bij een nieuwe video. Het de laatste van dit jaar. En wie weet vaker met de vrachtwagen. Doei!